Bedriegt hij zichzelf? De Bijbel waarschuwt ons herhaaldelijk voor hoogmoed. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk hoogmoed is. Weet dat als we toegeven aan hoogmoed, we de vijand ruimte geven om ons te beïnvloeden. Wanneer we ons zelf te veel verbeelden, maakt dat we anderen minder waardig vinden. We vergeten dat we op God vertrouwen en negeren de waarheid dat we niet zijn zonder God. Deze houding wordt door de Heer verfoeid. We zouden een heilige vrees voor hoogmoed moeten hebben en onthouden dat we bijzonder en waardevol zijn, omdat God ons lief heeft en ons heeft vergeven, niet omdat we zelf grote werken kunnen bewerkstelligen. Het is belangrijk om te begrijpen dat, wanneer we op een bepaald gebied uitblinken, dit alleen komt omdat God ons de genadegave heeft gegeven om het te doen. Op het moment dat we denken dat we in onze eigen kracht grote werken hebben bewerkstelligd, vervallen we in hoogmoed. Weet dat we God behoren. In plaats van een overdreven mening over onszelf te hebben, laten we ons richten op Gods grootheid en zijn liefde voor ons. Het is door zijn genade alleen dat we erin slagen datgene te doen waarvoor Hij ons geroepen heeft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, al het goede in mijn leven komt van u. Dus ik verootmoedig mijzelf voor u en ik beleid elke hoogmoed en trots, waar ik mij misschien aan vasthoud. Wetend dat wanneer ik slaag en succes heb, dit enkel en alleen is door uw genade en goedheid. Amen. Fijn hè?